Staat die pannen bed Je bent al, je bent Tot volgende week. Ja, die jongens doen wel vaker gek en uh, nu was het eigenlijk weer zo'n geval. En ik kan ook niet op hun telefoon kijken. Ik uh, kan het niet vanaf die afstand zien. Ja, het leek heel echt. Ik vond het, ja, ik vond het best wel goed gemaakt. Word je ook van de rest van je leven gepest ermee, want het blijft altijd op het internet staan. De telefoon is al privé, dus daar kan ik er niet zoveel mee doen eigenlijk. Volgens mij vinden ze het gewoon een grapje en ik wil ook weer niet dat zij weer problemen krijgen met hun ouders.